Wat? Sep and Bart? Ja, moet wel. Er zat toch mijn caps in? Ik, ik ehm... Um, <laughs> dit is geen enkel server. Um, dit mag. Yo, Let's Kenny in een nieuwe video. Ik ben Andreas en vandaag hebben we een basefight gedaan tegen Nike. Jongens, de manier, de hits, alles aan hoe dat PvP vond ik heel raar. Ze deden superveel damage. Het werd vaker in de video gezegd dat, we, dat ze zoveel damage deden. Iedereen vond het raar. Dus achteraf ben ik met hun kal gegaan. En liet ze mij wat zien. Uh, wat blijkbaar wel allowed is op de server. Maar wat wel een voordeel heeft. In ieder geval, je moet het zelf maar zien. Ik hoop dat jullie gaan genieten van deze video. Laat zeker even een like achter. Hoop kunnen we gaan voor de 50 likes. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. Want slechts van moet je deelabonneren. En sowieso bedankt voor de 3400 abonnees. En ja, jongens, geniet van de video. En hey, die ga hier weg. Je moet hier weg. Dit winnen we toch niet. Nee, ja, oh, ze kunnen. Ze, ja, slim. Iemand heeft de endertjes open laten staan. Dit is gewoon big brain. Dit is gewoon echt het slimste ooit. Ja, wat gaan we doen? Uitputten? Die guys uitputten, Ik mean, wij, wij. kunnen. aan cap armen en alles komen. Hun niet. Hoeveel man is dit? Hoeveel man is dit? Hoeveel man is dit? Het is hier hier Drie, drie volgens mij. Daarom. zes man. Zit, is er online van run, maar... Ja, ze zitten hier niet met zes. Ga een save in of iets. Nee, man, waarom, waarom, waarom pakken we dit? Waarom kunnen we deze guys niet ja, killen? Dat... Ja, ze zijn hier met zijn vier. Hebben. Ja, inderdaad. Dan kunnen we met... Uh, we zijn met 5? Ja, we hebben Bradley toch nodig in call. Ik haat deze. Deze faction is soms zo dom. Het is vreselijk. Als shoot er niet is, niks, niks kan op deze faction. Alex, ga er weg. Vooral als je het nog niet door had. Ik was redelijk gefrustreerd. Alles wat ik zeg, meen ik niet in deze video. Sommige dingen heb ik gewoon uit impuls gezegd. Hiervoor zijn we ook een paar keer dood gegaan wat ik niet heb opgenomen. Dus daar was ik best wel geïrriteerd, ook omdat de fiction de communicatie was een beetje minder en mensen kwamen niet in call, etc. Dus ik was gewoon redelijk getriggerd. Dus alles wat ik zeg, moet je met een korreltje zout nemen. Invite die guy! Waarom zit die guy in de fucking fiction als die niet eens de call kan joinen? Waarom kunnen we uh, deze guys niet pakken? Mijn helm gaat poppen. Pak een nieuwe helm. Pak een nieuwe helm. <laughs> oh wacht, pak echt wel dap, eerst. Mag ook. Iets popte. Iets ja, Alex. Popt. Alex, help. Alex ik ga snel runnen, man. Ik ben met VVV. Kunnen we een Nee, niet? we kunnen niet een redable. Iedereen moet wel even weg. Ja, ik kan er niet weg. Nee, ik ben safe. Ik moet even snel. Mijn naam, ja, nee, ja ik ben niet safe. Zo... Oh, nu moet ik zelf nee, even nee, helemaal gaan dappen. We hebben het aardig getreed, man. Ja, eentje. Zat hij vol in vis? Heel iemand die naar beneden kan? Ja, je, kan Volgens je is je Oké, wat? De fuck? Ah, de dood, man. Wat? Ik werd door Oké, nu moet iedereen echt safe gaan. Ik oh, ga je dit overdoen, alsjeblieft. Wil je mee safe? Hierna probeerde ik deze guys gewoon wat hostage te houden in de base. Toen er, dat er uiteindelijk één iemand tegen mij was 1 v 1 Uiteindelijk heb ik hem gescamd tijdens dus de 1v1. Dat was ook eigenlijk het hele idee om met Bart hem te gaan killen. En daar voel ik me een beetje slecht over, dus achteraf... In de video zie je ook nog wel dat ik hem spullen teruggeef. Want ik vond het wel slecht dat ik hem op die manier had gekilld. Maar het moest, anders hadden we die guys niet kunnen killen. Hadden we niks kunnen doen. Gaan we zo skummen? Het is gewoon wat een 1v1. Dat hij hier inkomt en dat je gewoon met Bart gaat. Pak gewoon een vel, gaan ik bouw je in. Ga ja, gewoon bij de, de home staan, dan bij je ook niet Ga bij de F-Home staan, Ga gewoon allemaal barden. En we poppen gewoon zelfs. af. Oh jongens, ik heb ook FPS. Oké, okay, nou ben je. Gelijk een je helemaal stress. Oké, okay, doe eens absorb, reach and speed. Strength. Let's go, bro, <laughs> Ik wil het even Let's go, deze guy, deze guy, I weet, guy, guy, weet, Hij weet, hij weet dat hij dood is. Hij had jump zag Ja, ik zie nogal koer aan het Jij hebt hard, oh jonkie toch. That's how life works, man. Is this how life works, man? Is this Yeah, I, get I can regen speed. Do my regen speed. 11 seconden can ik upsource. I absorb. can speed, regen, yeah. Yeah, do all this. Yo, all Hij heeft 100% Bart. Oh, laat maar redden. Oh, Alex is eh. zat hadden wel Bart, ik kies het. Alex, kom. Ja, yeah, zat er Bart. Ik heb er geen Bart dingen bij me nu. Yo, fight ze beneden. Er is één Bart, er is één Bart. Die Bart is net, die Bart is. Die Bart is pas net opgestart. Bart is net opgestart. Wacht, <laughs> is die <laughs> safe? <laughs> <laughs> let's, let's go! Let's go, let's go, let's yeah, go! Ja, het is safe. Jaw, doe doe doe doe doe je do, do, strengt alles. Ik ben nog 15 stond aan het Ik moet mijn Minecraft opnieuw opstarten. Ik ben hier twee weer aan het pakken man. Ik kan strengt de speed over 3. Ja, oh. ja. Ja, ik moet het nu doen. Ja doe doe doe doe doe. Ik en Rientje en Rientje en Rientje. Ja Rientje kan het nu doen. Ik had alles gepoppeld al dat. Alles in zijn er nou maar met 3, okay. we zijn ook met 3 aan het fighten, we hebben 2 bars normaal. Nee, niet meer is mijn. Oh nee, wacht Ja, wacht, mijn mic is ook het opzakken, kijk eruit. Wacht, ik moet even schieten opging. Wow, wow, wow, de damage. Ja, inderdaad, het is met z'n insane damage. Waar ga ik even de rest op Ik zie nergens een bars. Pak een beetje veel risico's met deze guys. F9 hap! Hij Ma is max hap! What? Is it damage? Ja jongen, yeah, what the fuck. Oké, kom maar waarna, kom maar waarna. Ik zie nergens een bard. Nee, ik ook niet. Daar vind ik het best wel eng eigenlijk. Ik moet daar even nieuwe gaps pakken man. 16 gaps. Daar moeten we het ook mee hebben. Dat is bijna een game, Oh my god, ik dacht dat Ze hebben een a bard! Ja? Moet wel. Ja, dan kan je Hij dan staat door mijn caps in! Ik, ik ben aan het opstarten. Oké. Okay. Ik Wat kan niet cool cool cool Ik kan alles. What? Jong, hey, kom, hey, kom op, kijk met je Mijn Nee, kom, nee het kan niet, is kan Helm met safety is dura. Duur. Doe eens alles behalve strengt. Zodat wij weg kunnen komen. Yeah, I mean. ja, ik heb het gedaan. Okay. Open, open, open, open, open. Ik heb nog een keer gedaan. Oh, hoe, hoe, hoe is deze damage een ding? Kan iemand mij uitleggen? Misschien is een uh, soort. Nee, maar waar in dan? Ik zie nergens een bard. Boven ook niet. Ik probeer ze daarin? Het... Ik probeer ze te... Uh... Alex, Ik Alex, ga terug. Ik probeer ze gewoon even te... te taggen met... Hey, die boven. vol invist uh, moet je blijven taggen. Ja, ja, uh, nu, nu, nu, nu. Nee, nee voor nu, nu, nu. Fight for fight. Go. Ja, ja snap no, voor Boy, boy, boy, boy. Vinden ze staan daar in dat stukje. Waar dan? Waar, waar, waar, is zijn ze voor liefde? Ja, hier zo onder, waar ik ze nu sta. Hieronder zijn ze even in voor ja. Ze zijn omhoog gekroad volgens mij. Daarboven. Nee, nee, nee. Ik zie je padkels iemand. Jij loopt eentje ergens. Uh... Ze zijn inderdaad vanuit de boven. Ik zie het straks uit. Je hebt ook zoveel manieren. Eentje heeft de van... een keer aangedaan. Eentje, Eentje, doet ze als gear uit boven. Kijk hem. Ja, lol. Okay. Ik zie je partcos, zie je parkers. Waar, waar ga Hier, bij mij, waar ik nu sta, hierboven. Aan de noordkant, de noordkant. Hier. Lekker. Ja, okay. Lekker. Deze choppje moet oh. nog okay, ja, eens Ik heb hij ik ik hey, denk het mij. Ja, ja, ja, Hé, Bart, schrik... Bart, Bart, Bart ligt er, Bart ligt er. Hier volgens mij in die hoek ergens. Check deze hoekjes. Alles. Ja, ik zie, ik zie er een parkour Ja. boven daar. Low. Oh my god. <laughs> Invispec exposed. <laughs> Dankjewel voor die persoon van Nike, voor het insturen van die recordings. Het was best wel grappig om eens een keer van twee kanten te zien hoe je gekillt wordt als invis. Wat we nu gaan zien is na de fight, liet Curly mij zien op zijn scherm delen en ik heb dat gerecorded. En het is een soort programmatjes of ofzo wat al loud is op de server. Maar ik vond, weet je, als het toch al is dat iedereen het mag zien, toch? Ik mean, het is toch al dus als ik een uh, text-pack gebruik dat al is, dan had ik het aspect ook aan iedereen zien. Dus daarom laat ik even gewoon zien wat ik heb gerecord en wat deze programma's blijkbaar doen en hoe dat ze een voordeel geven de zaakjes. Um, <tab1 Six -man fout> dit is geen hack, dus een um, dit. <dipl Bolt> dit mag. No distance punch? Dat geeft ons bijna geen kb. Ja, ja, dat uh, had ik door. Uh, <laughs> nou, uh, dat was ik dan waarschijnlijk, want ik focus. ja, aan het je. Discord. Spectre download. Ali niet laten zien. Stuur! me, alsjeblieft. Oké, één ding. Je moet niet op één. Ali, niet doen, niet doen. Nee, mag Ga ik hem laatst nog eens zien? Weet je waarom? Hij heeft geen rank. Is het allowed? Ja? Dat is allowed. Dan moet je even reloggen. Maar één ding, kijk. Luister. Je moet op één spelen. Dat is al zo één ding. Je moet reloggen en het maakt je ping beter. En je hebt Kijk, 7 ms. Kijk, 7 ms. Die kijk. kijk, kijk zijn ding. Wat? Zie je het? It? is gewoon hack. Dat is allowed. Yeah. Ja. Ja. Zoek, oh. zoek, zoek op Google Vape GG. Dus Dat je wordt gewoon beter. Want yeah. dus je krijgt amper well. knockback. Je slaagt... Je, je hebt waarschijnlijk meer... Uh, ja, je, yeah. je kilt mensen yeah. sneller, want... Of ja, je hits ze sneller. Ja, ja, zoek, ja beter, zoek veel maar, beter. Zoek, ping. Zoek, zoek maar op Google Vape GG. Vape, vape, vape GG. Ja, Oké, okay, laat het. ik dat even opzoeken. Hey, ik heb zoveel mogelijk geblurred wat misschien persoonlijke informatie was, et cetera. Dat niet echt op YouTube hoogst. Maar voor de rest, um, ja, blijkbaar is het al oud. Dus ik zou zeggen, installeer het allemaal. Want anders heeft iemand één voordeel en dat is misschien een beetje minder. In ieder geval, jongens, ik heb die guy die we gescampt hadden helemaal in het begin. Met die 1v1 one one heb ik nog zijn spullen teruggegeven. Dus dat zien jullie nu. Hopelijk heb ik genoten van deze video dat zeker van like achter of zijn. Abonneer als je het niet hebt gedaan. Installeren allemaal zo'n rich edit, no distance, puntje enzo. Want ja, dan uh, met server één grote uh, goede no plek En uh, dan zie ik jullie voor een keer. Doei.